hebben over het basisinkomen. Van de gedachten word ik echt gelukkig en het kwam uit uit meerdere uh, gedachtegangen kwam het voort tijdens die coronatijd en ik dacht daar ga ik een uur tijd aan besteden met mensen over spreken. Maar ook één element vind, vind ik leuk om, om te delen met jullie, is dat ik geef al 30 jaar les op de toneelschool in Amsterdam. En de laatste jaren zien wij als docenten. dat de studenten eigenlijk door de, door de social media zo gedwongen worden. en door audities al op hele jonge leeftijd. gedwongen worden om in succes te denken. terwijl ze nog vier jaar aan het leren zijn. Weet je, om hun talent te ontwikkelen. Uh, dat we, en dat weten jullie allemaal, is dat we nu uh, echt al best veel burn-outs hebben uh, van mensen tussen de 18 en de 28. Allemaal dus door, niet omdat er met hun iets mis is, niet omdat er in die klas iets mis is, maar omdat er een druk van buiten is die eigenlijk um, talent laat winnen, of zo, in plaats van als een innerlijke zingeving en een ontwikkeling voor jezelf. Nou heb ik Hilde Latour, dat is mijn eerste gast, en zij zit in het bestuur van basisinkomen en nou ja, ik, ik ben super enthousiast over haar en over haar verhaal. Ha Hilde, daar ben jij. Hoi, hey, Adelaide. Ja, ik ben, ik, ben zo, ik ben zo vrolijk, want um, in die hele coronatijd dacht ik, oh dat basisinkomen, het is zoiets moois en jij wordt daar gelukkig van, van het denken daarover toch? Ja, ja, joh, als je, als je daar. Ja, ik, ik, verdiep me, ik verdiep me al een tijdje in een basis komen. En hoe meer ik erover lees en hoe meer resultaten ik zie van studies en pilots die gedaan worden, uh, hoe gelukkiger ik ervan word. En dat komt met name ook omdat een van de belangrijkste resultaten is dat mensen er gewoon gelukkiger van worden. Dus je had het net over burnout. Wil je. Oh, sorry, ga sorry. Je had het net over burn-outs. Nou, die, die, die, die verdwijnen gewoon als je basisinkomen, zeg basisinkomen maar, hebt. Tenminste, heel veel stress verdwijnt. Vertel even aan, aan, vertel even aan ons, doe mij een lol, doe het even in Jip en Janneke. Wat is het basisinkomen? Nou, het basisinkomen is super simpel. Het is geld. Wat ieder mens krijgt. Ongeacht uh, hoeveel je verdient, uh, waar je woont, maakt niet uit. Ieder mens krijgt het, omdat je mens bent. Je krijgt het uh, periodiek, dus uh, maandelijks meestal. Het is hoog genoeg om van te leven. In de basis van... Ja, ja je kan er je, je, je baanbehoeftes van, van betalen, dus, uh, dus water, eten, onderdak, uh, kleding zullen we zeggen. En ja, en dat is het eigenlijk. Zo simpel is het. Dus iedereen over de hele wereld, ook miljonairs, en uh, iedereen ontvangt dat. Iedereen ontvangt het. Iedereen. De bad guys, de good guys, the good guys <laughs> iedereen. All the guys. <laughs> en yeah, de women. <laughs> <laughs> ja, ik bedoel even de manhood <laughs> in general. En de kinderen. Oh. Um, ook... nou, dat, daar is binnen het nog wel wat discussie over. Wat mij betreft krijgen de kinderen evenveel als de volwassenen. Het voorstel wat wij als vereniging Basissen komen nu hebben is uh, 600 euro per volwassene, 600 euro per huishouden en 300 euro per kind. Oh precies, prachtig. En dan is natuurlijk meteen de volgende vraag bij kijkers, en wie betaalt dat? Um, nou, dat is, het, het levert geld op, dat is de grap. Uh, um, als je kijkt naar de Nederlandse situatie, dan zou je... We hebben hier tientallen inkomensafhankelijke bijdragen uh, uh, uh, al bestaan. Een groot deel kan daarvan uh, weg als je de basisinkomen invoert. Um, daarnaast heb je enorme effecten op uh, gezondheid, je hebt enorme effecten op uh, de criminaliteitscijfers uh, gaan met tientallen procenten naar beneden. Uh, het, het stimuleert de economie, met name de lokale economie. Mensen worden ondernemer, dus veel geld komt ook weer terug de economie in. Dus netto, als je alles meerekent, levert het gewoon geld op. Geld is het probleem niet. Het is de politieke wil om het in te voeren. En waar, ja, en eigenlijk uh, ga ik daar meteen van uit. Want ik denk, dit model waarin we leven, is ook maar een model. Dus ik, ik snap dat er gewoon geld is, is om op een andere manier te verdelen. Wat is dan... Sorry. Moet ik thuis... Ja, je hebt hem ook. Ja, ook. <laughs> ik heb het in gedaan, maar er is niemand. <laughs> ik schoeg het af aan mijn eigen voorhoofd. <lacht> maar waar zit de politieke wil uh, of de niet wil om dat te doen? Want het klinkt inderdaad zo prachtig en zo menswaardig. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet helemaal achter ben. Kijk, de argumenten die uh, uh, gebruikt worden is van het is te duur. Nou, dat kan je bijna inmiddels van tafel vegen, want we hebben voldoende modellen om te laten zien dat het, dat, het, dat het niet te duur is. ander argument wat gebruikt wordt, is dat mensen er lui van worden. Dat er dus niet meer, uh, geen wil meer is om te werken. Uh, nou, er is niet één... Uh, experiment of pilot geweest, wat heeft aangetoond dat mensen er lui van worden. Sterker nog, ze worden er juist ondernemer van, creatiever. En, uh, het gaat, en die discussie gaat eigenlijk ook over wat, ja, wat, wat kwalificeer je als werk? Ja, als je mantelzorg uh, levert, is dat, dat is nu on, dat is onbetaald, maar dat is eigenlijk ook een activiteit, een, zin, uh, een zinvolle activiteit. Maar je kan het volgens mij zeker in Nederland zien aan hoeveel. Vrijwilligers wij bijvoorbeeld hebben, dat is, ja. dat is fantastisch en extreem hoog. En dat je ziet dat mensen van alle leeftijden eigenlijk heel graag hun bijdrage leveren. Dus ik denk ook dat uh, mensen zijn lui, dat is volgens mij een soort gemankeerde strafgedachte in een hiërarchisch model. Iemand van bovenaf die denkt anders, anders werk jij niet of zo. Ja precies, heel paternalistisch is het eigenlijk hè? En, uh, en, uh, en neerbuigend ook, uh, terwijl in het huidige systeem, als mensen in de bijstand zitten en ze hebben er een baantje bij waar ze bijvoorbeeld 400 euro mee verdienen, dan moeten ze die 400 euro volledig inleveren, terwijl als je een baasinkomen hebt en je verdient er 400 euro bij na het aftrekken van belasting, inkomstenbelasting mag je alles gewoon houden dus het is juist eerder een prikkel om wel te werken dan om niet te werken ja. uh, en dat zie je ook gebeuren uh, uh, ik, uh, lokale economieën bloeien op uh, uh, lokale zijn er, zijn er, omdat je dat zegt, hè, zijn, heb je voorbeelden? Zijn er op de wereld landen waar het gebeurt of provincies? Of uh, ja, er zijn verschillende pilots, uh, dus experimenten. De grootste op dit moment uh, die vindt plaats in Kenia, waar 20.000 mensen uh, uh, een basisinkomen krijgen. En daar gaat het dan om 20 dollar per maand, dus een stuk lager natuurlijk dan, uh, dan hier uh, nodig. Oh, uh, en waarvan één van de groepen zelfs voor 12 jaar lang een basisinkomen krijgt. Oh, en hoe gaat het? Ja, ja, dat is fantastisch. En uh, de, de laatste is in uh, Finland is een experiment. Er zijn de resultaten naar buiten gekomen van een experiment waar ze twee jaar lang een basiskomen hebben gegeven aan langdurig werkelozen. Uh, en wat bleek dat nou iedereen was, of de meeste waren, werden gelukkiger, minder depressies. Maar ook uh, was er een uh, statistisch significant effect op meer werk, dus betaald werk. Uh, dus ja, dus er is er niet één experiment geweest uh, wat, wat negatieve resultaten heeft opgeleverd. Oh. En het allermooiste vind ik nog, en dat is een mooi voorbeeld uit de Verenigde Staten, daar hebben ze, wat noemen ze het casino-dividend. En dat is in een, in een, een indianendorp, uh, is een casino geplaatst in de jaren negentig. En is een deel van de winst uitgekeerd aan, uh, aan het dorp. Uh, uh, voor een deel als, uh, aan de gemeenschap zelf, waar dan de scholen en, uh, en de ziekenhuizen voor betaald werden. En een deel als basisinkomen aan de individuen. En uh, gelukkig waren er toen onderzoekers die heel veel uh, gegevens hebben verzameld. En toen zagen ze dus een vermindering in ADHD, in depressies, in alcoholverslaving, uh, drugsverslaving. Betere, uh, kinderen bleven langer op school. Uh, en ze gingen evenveel werken als in de omringende dorpen. Dus er is echt alleen maar positief nieuws met de basiskomen. gekomen. En het is ook heel logisch. Ja, het is super logisch. Want, want het, er zijn natuurlijk waarschijnlijk een aantal mensen best op deze wereld die, voor, die geboren zijn om uh, denkend op een bank in hun huis of, zo, of onder een boom hun hele leven te verwijlen. Tuurlijk, die zijn er ook. Dat zijn dan de mijmeraars onder ons. Maar het is heel gek om, ik vind het ook heel gek om te denken dat een mens niet zelfstandig of onafhankelijk in zichzelf iets wil, als je hem vraagt wat hij zou willen doen. Ja, ik, ik merk dat in, in, in, in mijn werk ook doorlopend. Mensen willen uh, altijd, en ik, en ik merk bij alle wijksafaris, ook alle wijkprojecten die ik doe, is dat, en dat is eigenlijk vind ik dat heel verdrietig, dat heel veel mensen niet meer zo goed durven, omdat ze juist precies dat model wat jij schetst, ze worden niet bevraagd op hun talent, maar ze worden buitengesloten of paternalistisch behandeld. En dat komt veel harder aan dan dat wij als samenleving in de gaten hebben. Dus zij krijgen een minderwaardigheid in zichzelf. Ja, ja zo, je wordt eigenlijk ontmenselijkt als je in dat systeem zit. Gewoon. Dus je wordt weer mens op het moment dat je gewoon... Het enige wat je geeft als overheid is, luister, jij hebt, het is ook een mensenrecht hè, om voldoende te nee, hebben. Nee. Of, ja, joh, het is echt uh, is het heel raar dat het er nog niet is. Ja, dat, ja. Nou, en, da, en, dat, en daar betrapte ik, precies wat jij zegt, Hilde, daar betrapte ik mezelf op. Dat ik dacht, oh, ik heb toch ook die hele coronastilte... En in mijn, gewoon door, ik was doorlopend aan het werk, maar dan nodig gehad om ineens te denken: Oh, maar er bestaat een model. En dat bestaat al heel lang. En dat lijkt net alsof dat steeds in een snipper komt, dat onder de aandacht en het is weer weg. Ja, maar het ja, is nu, nu ja. wereldwijd, hè, dus het buitenkomen wordt overal in, op alle continenten nu uh, besproken. De Verenigde, Verenigde Naties beginnen er nu over te, openlijk over te praten. Dus dat is dan het enige goede aan deze wereldwijde lockdown. Hè? Niet het virus, maar de lockdown heeft de, zeg maar, de wereld op slot gegooid. En, um, ja, dus dit is het, wel het momentum uh, waarin we hopen dat het basiskomen nu echt, een keer echt, geïmplementeerd wordt ook. En wie zou daar, jij hebt vast natuurlijk al mensen op het oog, wie, wie zijn daar nou of binnen Europa of wereldwijd... Wie zijn daar nou de aangewezen personen voor, zodat wij die kunnen, laat ik maar zeggen, volgen of steunen? Of... Je bedoelt qua, de, qua mensen vanuit de basisbeweging of mensen die. die, die... Nee, vanuit, de beweging, vanuit jullie beweging en ook internationaal. Wie moet je nu in de gaten houden, uh, één of meerdere, om, om, om dat eigenlijk. Ja, waarop wij zouden kunnen, die we kunnen volgen of die we, waar je. Ja, bij wijze van spreken, petities ondertekenen? Of hoe, hoe kunnen wij als burgers zeggen. Kijk, politiek, kijk je naar, kijk je naar, kijk je naar. Nou ja, we hebben de, de, natuurlijk in Nederland de, de, een website van Bazenkomen Nederland, van de Vereniging Bazenkomen. Daar worden heel veel artikelen op gepubliceerd, ook over onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan. Dus dat is de Nederlandse talige website. En dan heb je in Europa, heb je, uh, Unconditional Basic Income Europe, UBIE. Um, dat gaat over Europa, dus er komt binnenkort een, uh, ook een petitie, een burgerinitiatief, wat we gaan indienen bij de Europese Unie. Oh, ja. Om uh, vanuit Europa zeg maar, het basisinkomen uh, te, te faciliteren. Um, en dan heb je nog op wereldniveau heb je nog Basic Income Earth Network. Uh, dat is een uh, dat is BIEN, B-I-E-N, die heeft ook een website waar alles wat over komen gepubliceerd wordt, uh, uh, op de website uh, ook komt. Uh, ja, wat nu niet meer bij te houden is bijna, want er wordt zoveel gepubliceerd. Ja, precies, daarom, precies we moeten weer, dat moet een beetje gecoördineerd worden natuurlijk. Ja, zodat je heldere lijn hebt. Er zit over coördinatie gesproken. Mijn volgende gast, dan wil ik vragen of jij nog even wilt blijven, Hilde. Ik had even een overlapping bedacht, want dat is Denise Harleman. Uh, en zij woont in Amsterdam. En zij is uh, een initiatief begonnen, gewoon heel particulier vanuit haar eigen gedachten in contact met vrienden. Nou, dat gaat ze jou zelf vertellen dadelijk. Uh, en die wil even, of die had van prachtig honderd vrienden. Ik doe ook mee. Wij moeten geloof ik allemaal 5 euro per maand betalen. En zij denkt gewoon: ik ga beginnen, ik ga het handen en voeten geven. Ik ga binnen, binnen de stad Amsterdam, ik ga het opzetten. Daar heb je Denise. Hello. En ik dacht: welkom Denise. En ik dacht: misschien heb jij nog vanuit jou, weet je wel, vanuit jou, wat ik zo prachtig vind, jouw uh, initiatief. Van ik ga het, ook al eens dat kleine schaal, ik ga het nu doen. Misschien heb jij een vraag aan Hilde. Of ook voor, voor hierna een contact aan Hilde. Nou, dat zou ik sowieso heel leuk vinden. Um, ik, ben in, ik ben in een soort naïviteit begonnen. Ik heb helemaal niet ook alle kennis die jij hebt. Ook al ben ik veel over, over aan het lezen. Uh, de enige vraag, ook eigenlijk die adelheid net stelde, bij mij ook, is... Waarom doen we dit niet? Wat, wat, wat houdt ons tegen? En, en eigenlijk... Um, dacht ik, ja, als het dan niet vanuit de overheid komt, dan begin ik zelf. Dus ik ben inderdaad eigenlijk een burgerinitiatief gestart om 40.000 euro bij elkaar te brengen om vijf Amsterdamse gezinnen acht maanden lang met duizend euro te ondersteunen. Om eigenlijk parallel daaraan ook taal, taal te maken met elkaar over wat het betekent om in solidariteit te leven en wie, wie welke verantwoordelijkheid daarin kan nemen. En ook welke rol burgers dan in kunnen nemen op het moment dat een overheid wat mij betreft nog um, nou ja, te traag is met dit soort, uh, het invoeren van dit soort prachtige initiatieven. Ja, dus ik zou heel graag in contact blijven, ook om de duurzaamheid uh, te garanderen eigenlijk van waar wij mee bezig zijn. En de monitoring professioneel aan te pakken. Nou, super gaaf initiatief. Super gaaf initiatief. Ja, nee, ik uh, blijf zeker graag in, uh, graag in contact. En uh, er, is, er is overigens uh, nog een heel interessant uh, project in Nederland uh, vanuit Stichting Zwerfjongeren Nederland. Uh, waar uh, nu vijf en straks tien zwerfjongeren een jaar lang... Uh, een uh, soort van baasinkomen krijgen, omdat de overheid deze jongeren echt in de steek laat. En dat is ook begonnen gewoon vanuit mensen die, die, dat, ja, die het gewoon niet meer aan konden zien. <laughs> en uh, geld bij elkaar hebben gehaald om, uh, om dat te doen. Ja. Heel heel goed. Leuk. Ik ben ook in contact met de Bouwdepot. Of in ieder geval, we gaan ook ervaringen uitdelen om ook alle initiatieven die... Uh, bezig zijn, ook om elkaar onderling te versterken, kennis uit te wisselen en samen ook de publiciteit te zoeken, ja. Ja, supergoed, super Hilde, ik ga jou intens danken. Jij hebt... ik, vond een, ik vond het een heerlijk gesprek, Adelaide. Oh. Nee, ik blijf ook heel graag in contact met jou en jou volgen, want ik ben hier echt, ik heb hier echt een soort lentesprankel van gekregen. Goed zo, goed zo. Goed zo, dank dankjewel. je. Enorm. En tot gauw. Dank.